Hey, Blackjack. Boek alleen dit ijzendraad niet vergeten. Hey, Joyce, kom maar, George. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Je mag hem helemaal, Joyce. Hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Dat prikkeldraad gaat straks weg. Dat is troep. Troep van Hans. Net is alle asbestplaten. Kijk eens, Joyce! Drie bakken water, Joyce! Ho, oh, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Goed zo, Joyce!